We, door, door. Everything to We een spijtje. is een een feitje is je stelt niet aan. <laughs> Ik ben tegen de mensen thuis te lullen. Hey! Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vanavond ga ik op pad met mijn mams. Mijn mams zit ook in een koor, de Dortse lijsters. En die hebben vanavond een uitje gepland. En dan mogen ze één introduceer meenemen. En dat ben ik voor mijn moeder. Dus ik neem jullie even mee. De Dordtse lijsters dus, zingen een heel ander repertoire als dat ik dat doe met Popcore Pop, Prestige. Maar het is wel een hele gezellige club. Dus over het uh, algemeen allemaal Nederlandstalig wat zij zingen. Misschien uh, dat ze vanavond ook nog een uh, beetje gaan zingen. En zoals je kan zien, ik heb mijn Band Meets Choir jasje aan. Dat heeft natuurlijk niks mee te maken, maar het is wel een soort van reclame. Ik heb ook nog wat flyers bij me. Dus misschien kan ik die daar ook nog een beetje kwijt en zijn daar ook nog dames, want dat bestaat eigenlijk alleen maar uit uh, dames. En uh, misschien dat die uh, mee willen doen, je weet het maar niet, toch? De bus staat al klaar daar, oh! Mam, wat gaan we doen? We gaan varen. Varen? varen. Ik weet ook niet ik waar we en, en eten. En eten. Is en belangrijk hè, eten. eten. Eten. Altijd, Altijd eten. goed. Altijd <laughs> eten. je zijn er vijf Ja. Ik doe het en a bit een beetje beetje dan. Zo! Oh, taart! Taart. taart! Nou, daar gaan we! Op de boot! Het waait hard, maar door dode konijn zit erop, dus ik ben benieuwd of die goed de wind tegenhoudt. Haha, volle kracht vooruit. Oh, dat is handig om te weten. Reddingsboot. Nou, leuk zo'n uh, toch? Het is wel een beetje koud. Hey, ik denk dat we gaan We gaan het wel proberen allemaal. 1 2 3 en dan gaan we. 1 2 3. Oh, man, lekker! Ja, ja. dat is de hele woche. Ik kom op de grill. Oh, ganz schön. Einen schönen guten Abend Leute, auf Ook zu Hause. Ja, oh, de zelde, mijn hallo, van ja. Kom ik thuis? Vind je dat op je bed? Hallo. Ik heb op mijn bedje. Ik heb een super leuke avond gehad. Ja, het was weer eens wat anders. Heel veel Nederlandstalige muziek. Vind ik wel leuk op z'n tijd, maar het uh, hoeft voor mij niet. Elk weekend lekker gegeten, leuk feestje, mooie foto's gemaakt. Mijn zaterdagavond was top. Thanks, mam. Hi! Nou, ik ben thuis na een drukke dag. En ik ben helemaal enthousiast. Ik ben helemaal hype. hyper. Want er zit een briefje in de bus dat er een pakketje bezorgd is bij de buren. En natuurlijk weet ik donders goed wat het is. Want ik heb het zelf ge gebesteld. <lacht> weet je nog, in mijn vorige vlog heb ik uh, laten zien wat ik heb geknutseld aan de muur. Die... Maar ik had ook nog iets anders gedaan. En dat heb ik ook wel zelf geknutseld, min of meer. Maar dat heb ik besteld. En het is dus bij de buren bezorgd, dus dat ga ik even snel ophalen. Ik ben zo bij jullie terug. gedaan heb Ik ben een weekend weg geweest in een super mooie omgeving en dan heb ik gewoon met telefoon waar ik nu mee film ook foto's gemaakt van de omgeving en die heb ik hierop laten zetten. Een aantal foto's. Ik ga even mezelf uitpakken en dan gaan we samen dit uitpakken. Kijk je mee? Zo, uitgekleed. Ik bedoel mezelf uitgepakt. <lacht> Hop. Oh, ik hoop zo dat het wat is geworden worden. Anders is het zo zonde. Anders is het zo zonder. Dat is één! En dat is twee. Oh, die zit nog vast. Oh, uh, nog meer. Vast. Ik durf het niet. Ik heb nog schaar nodig. Die uit de oh, jongens, wat is dit leuk? Dat is echt heel leuk. Huge is de thing, he. hey, ding, hè? Heb ik ook gemaakt? Holy moly, dit is vet cool. Oh, jullie zijn natuurlijk ook nieuwsgierig. Jullie zijn natuurlijk ook heel heel heel heel nieuwsgierig. Dan, Hoe cool is dit? Dit is toch gaaf. Ik ben hier zo blij mee. Ik ben hier echt zo gigantisch blij mee. Zo gigantisch leuk. Omdat ik zelf de foto's heb gemaakt. En zou ik jullie eens wat vertellen? Het is een cadeau. En ik ben echt oprecht super blij met dit cadeau. Ik heb hem zelf in elkaar geknutseld. Maar uiteindelijk heb ik een cadeau gekregen. Dank je wel. <laughs> ik ga ook even op kletsenken aan. dan wordt hij nog een mooier, denk ik. Oh, man, man, man, wat is dit gaaf, zeg. Je moet het wel ophangen, want anders hebben we er geen klap aan, hè. Oh. <lacht> Jongens, dit is echt een aanrader. Als je foto's maakt. Ik snap die fotografen nou wel, hoor. Die ik, uh, ik vroeger mee heb samengewerkt als fysicist zijnde. Dat je dan uh, het eindresultaat zo ziet. Wat enorm, enorm fantastisch. Kijk nou, dit is toch echt super vet. Erg leuk. Ik ben er echt zo blij mee. Nou, ik vond het leuk om dit uh, met jullie te mogen delen. En wacht, uh, ik moet nou opschieten. Want ik moet nog een beetje koken. En ik moet toch nog even les gaan geven. Nu heb ik nog een volgende uitdaging. Waar ga ik deze ophangen? Want ik vind hem echt wel de moeite waard om op te hangen, deze iets minder. Die vind ik de moeite waard om op te hangen. Dus ik wil even aan jullie ook de mening vragen. Is deze hier mooi? Of is die hier mooi? Ja, die klok die daar staat. Daar moet een andere klok voor komen. En ook opgehangen worden. Of bij de ronde tafel. Dus bij de eettafel waar ik hem net had. Ik neem jullie even mee om daar even te kijken. Of is die hier mooi? Hier zo! Ik denk dat hier wel heel mooi is. Maar dan is het aan de andere kant nog steeds helemaal uh, kaal. Ik heb jullie mening nodig. Help! Help! Maar ik heb ook nog dat donkere plekje daar zo. Waar deze misschien wel mooi is. En dan uh, hebben we een lampje. Dit is misschien ook wel mooi. Ik heb het ook nodig. Ik kan het zo toch niet zien wat dichtbij wat nou mooi is. Deze achtergrond vind ik wel heel erg mooi. Ik weet het niet. Ajuto! Maar uh, wel leuk. Bedankt Albelly. Nee, ik ben niet gesponsord. Alweer niet gesponsord. Dat doe ik zo mijn best. Ah.